Hoi, mijn naam is Niels van Veelsteren en ik ben boerenambassadeur voor team AgroNL. En wij dagen jou uit om deze Pasen zo lokaal mogelijk te eten. Maar dat is toch heel ingewikkeld en een boel gedoe? Absoluut niet. En om dat nog makkelijker te maken, hebben we met twee professionele koks video's gemaakt over hoe dit nog makkelijker kan en zijn de recepten online te vinden. Esther heeft net in de keuken van Bresk een heerlijk appelkeekje gemaakt. En ik ga hem even proeven. Het ruikt al fantastisch. Mm. Anderhalve uur. Eet smakelijk. Kijk ook voor het recept op teamagro.nl.